Om je Outlook mailadres te koppelen met Outlook 2019, klik je op Bestand, account toevoegen en vul je hier je mailadres in. Klik daarna op verbinding maken. Je wordt nu gevraagd om je aan te melden met je wachtwoord en zodra dat gelukt is, gaat Outlook voor je aan de slag. Zodra dat klaar is, klik je op gereed en zoals je ziet wordt de mailaccount hier links gedownload, geïnstalleerd en geconfigureerd. Het koppelen is nu dus klaar. Naast de mail wordt nu ook je agenda, adresboek en taaklijst gekoppeld met Outlook, zodat je aan de slag kunt.